30 jaar. En hoe lang heeft je de boerwinkel na al dan? 35 jaar. 35 jaar. Ja. In dit pand, in deze ruimte. In dit pand, in deze ruimte. Ja. Dus 35 jaar lang zijn jullie ook, want Bum, de vader, hmm. en Ann, die doet het ook, zijn jullie al bezig geweest om in deze ruimte dat werkende te krijgen. Ja. Ja, klopt en dat is dus ook waarschijnlijk een eigen hoop onderzoek geweest, of in ieder geval uitgevogeld geweest, van hoe werkt dat met een klant? Ja. Want dan, het lijkt me zo dat je op een gegeven moment bedenkt van nou ja, als iemand binnenkomt dan, dan doet hij dit of dan ja, doet ja, hij dat ja, ja. en dan... Nou, je hebt sowieso natuurlijk te maken met uh, wat zet je waar neer, zodat mensen er aandacht voor hebben. En hoe krijg je iedereen door de winkel heen. Dus wat wij ja. bijvoorbeeld gedaan hebben, is uh, een soort met routing gemaakt. Waardoor je dus zoveel mogelijk dus de, routing... de ruimte gebruikt. Zeg maar. De en routing is de manier van hoe je door de winkel loopt. Ja, en we hebben hier bijvoorbeeld een trappetje. Ja. En mensen ervaren dat als een hindernis. Dus ze gaan per definitie niet naar boven. Ja, dat heb ik wel vaker van jullie gehoord. Dus uiteindelijk hebben we dan uh, uh, ook gedaan, gedacht om de kassa achterin te doen, helemaal achterin de winkel. Mm -hmm. Dat is ook een hele leuke plek trouwens. Maar dan heb je dus een logisch iets, ja, je moet daar afrekenen. Dus dan benut je ook de hele ruimte. Want in het begin, dus dan, want, ja. in het begin was het zo. toen wist dat natuurlijk allemaal nog niet, toen hadden we de kassa voor en achter konden mensen ook kijken, maar ja, dat, dat deden ze eigenlijk niet goed. Dus een trappetje op en... Vroeger was het, mensen komen hier binnen. Ja. En dan was hier, in deze hoek, volgens mij de kassa. Ah, hij is overal geweest en we hebben hem daar wel gehad, ook in het begin. Ja, het ja, dus begin, stap vijf terug. Ja. Ja, dus hij is van daarvoor meer naar... Steeds meer naar achter. Steeds meer hier naartoe. Want dit is waar hij nu staat. Ja. Helemaal achter in de winkel met de hoekbouw omhoog omheen. Ja. ja, het is ook een hele leuke plek, maar ja, dan moeten mensen wel het idee hebben dat ze daar moeten zijn. Dus dat is wat je doet. En verder is het zo dat het um, blijkt dat, uh, dat het uitmaakt mm -hmm. uh, waar je sommige producten doet. En dat heeft te maken met uit een praktisch oogpunt natuurlijk. Hè. Dus zeg maar nu is het weekend, dus we hebben geen bloemen. Maar normaal zijn de bloemen hier, dan heb je de ruimte. Ja, om de op die werken. tafels daar die in de U-vorm staan. Ja, daar staan dus heel veel bloemen. Dat staat normaal helemaal voor met bloemen, ja. En uh, wij maken van elke bloemen, zeg maar, meestal bijna altijd boeketten. Die maken we beneden. Mm -hmm. Mensen komen binnen. Uh, dat is dus ook praktisch. Het is ook een, een, natuurlijk een, een aandachttrekker, want je gaat die bloemen niet helemaal achterin zetten. Dat is onhandig. Ja, ja. Dus dat is ook belangrijk. Je ja, hebt natuurlijk wel een bloemenwinkel met ja. mensen. Ja, dat is dat is. Uh, dat. En het is, omdat je daar naar beneden gaat, is het ook mooi dat je daar dichtbij kunt. verder is het zo dat je, um, je probeert. Uh, dingen op een goede manier te presenteren. Je zorgt voor een goede atmosfeer, je zorgt voor uh, ja. goed licht, je zorgt voor een goede entourage, um, waardoor mensen geprikkeld worden om hier um, om binnen te kijken en zich te laven aan wat ze allemaal zien. En dat, dat wisselt per seizoen, per kleur, per, per ja, dat, dat is heel variabel. Nou, ja, want jullie hebben net weer de etalage opnieuw gedaan daarvoor. We, we, we, doen, we zijn nu begonnen met Kerst en dat, dat heeft natuurlijk een heel andere sfeer dan de rest van het jaar. Mm -hmm. En um, dat is wel. Dan zijn er ook andere dingen van belang. Um, je hebt een andere sfeer, je hebt meer te maken met de donkerte. Mensen hebben behoefte aan warmte, we hebben dat ook in de Merk je ja. dat? Een beetje. Gebruik andere kleuren. Mensen zitten anders in de vel. Daar werk je dus mee. Ja. En dat is, dat is de inrichting van de winkel. Maar hoe gaat het dan als iemand binnenkomt? Als iemand binnenkomt? Of, gewoon een willekeurige klant komt binnen. En, en, en, en hoe gaat het dan? Hoe gedraagt de klant zich dan als hij naar binnen stapt? In principe is het zo dat de klant... We hebben ook heel veel buiten staan. Ja. En dus, al, ik had het net over drempels. Naar binnen gaan ergens is ook een, een, een actie. En je wil eigenlijk... Nou ja, natuurlijk is het niet zo dat het allemaal zo, zo dwangmatig is. Maar dingen die buiten staan, die pakken mensen makkelijk. Ja. kunnen ze uh, vrij en uh, nou ja, gewoon makkelijk pakken en kijken wat ze willen. En dan gaan ze daar, als ze het willen, ja. gaan ze naar binnen. Want jullie hebben voor het pand hebben jullie een, een, een, een uitstalling die vrij ja. groot is. En daarnaast het pand ja. aan de andere kant is een nog grotere uitstalling. En dan pakken ze iets van buiten, neem ik aan. Dan. Ja. En dan komen ze daarmee naar binnen. Ja, en het is ook zo dat de winkel begint niet bij binnen, maar de winkel begint bij buiten. Dus dat is dan de ervaring. Ja, dus ja. Zeg maar, je, je buiten word je al uh, getriggerd. Nou, ja, het is ook praktisch, want jij ja, kan alles kwijt. dus je zit buiten. Het. Nee, dat kun je niet ook en, en het is, uh, je, het is uh, mensen kunnen buiten het makkelijkste... Uh, onbespied zeg maar, iets bedenken. En dan gaan ze ook makkelijk naar binnen. Omdat ze dan iets hebben. En dan gaat het verder zo als het gaat. En je hebt natuurlijk ook mensen die komen gericht met een boodschap. Mm -hmm. En uh, omdat hier in het centrum van uh, Alkmaar zitten, is dus echt een historisch stadje met uh, vooral voor buitenlanders, maar ook voor binnenlanders ja. wel uh, toeristische aantrekkingskracht ja. hebben we daar ook mee te maken. En ik um, denk dat dat uh, dat dat het, de hele sfeer, de hele entourage moet er toe zijn dat mensen zich uh, geroepen voelen, vrij voelen, uh, ongedwongen om naar binnen te gaan. En gewoon te kunnen kijken wat er allemaal is. Ja. En uh, ja, dat is wat wij proberen te doen. En dat lukt niet altijd volgens mij, want je ziet ook soms wel eens mensen... ...die dan gewoon op de voorste drempel blijven staan. Dat vind ik een heel interessant fenomeen. Uh, ja, maar dat gebeurt niet zo vaak. Um, dat heeft niet alleen te maken met de ruimte, maar dat heeft ook te maken met uh, hoe je het als persoon... ...want de ruimte wordt natuurlijk ook door jou als beheerder, mm. uh, krijgt het iets mee. Je kan nog zo'n prachtige ruimte hebben, als jij als, als, als mens of als winkelier niet op een goede manier met de klant omgaat, is er toch een soortiment... Uh, de aanwezigheid van... Ja, dus van, um, je moet de ruimte um, mooi ervaren. En, en natuurlijk is dat zo, dat, dat je met yeah. bloemen, dat, dat heeft natuurlijk sowieso al... Uh, ja, niet iedereen houdt er natuurlijk van, maar... ja, ja en, en alle andere dingen, dat is natuurlijk zo. Maar dan moet je dat als um, winkelier moet je dat ook nog zelf een bepaalde waarde geven? Een bepaalde... Um, hoe bedoel je persoonlijk? Of bedoel Bij, je qua wat product? Nee, het product, dat, dat, dat staat er al. Dat is goed, neem ik aan. Ja. Nou, je, hebt het natuurlijk over, je hebt het over de ruimte, wat de ruimte doet. Um, ja, nou, waar, de ruimte... waar ik persoonlijk mee bezig ben, is, is voornamelijk de ruimte. En, en dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er in de ruimte staat, maar. Het heeft ook met de ruimte zelf te maken. Ja. En de ruimte zelf, deze ruimte, is historisch, ja. uh, vriendelijk, harmonieus uh, en het, het past ons als een. Als een jas, zeg maar. Ja. Maar, zicht, maar je, ik kan me voorstellen dat je, als je in een heel andere ruimte zit, dat je dan toch iets anders doet. Um, de ruimte bepaalt ook wel een beetje welke kant je op gaat. Dat heb ik ook nog. En het heeft ook wel te maken met welke aspecten van die ruimte je wil gebruiken, denk ik. Want dit is een hele grote open ruimte. Maar jullie hebben ook wel eens met de kerst... Uh, jullie complete kerstcollectie... in een ander pand voor een beetje neergezet. Als een, een extraatje daarbuiten. En dat was een compleet andere ruimte... die je op een compleet andere manier moet benaderen. Ja. Maar toch is het dan ook zo dat je vanuit je, je gaat niet iets totaal anders doen, maar je je je, je geeft toch jouw sfeer en die sfeer die uh, um, zit heel er erg over nadenken. Het is namelijk zo dat je dat um, ook heel erg te maken met um, de sfeer van de tijd en uh, de de smaak en hoe mensen erin staan, mm -hmm. uh, ik, ik heb het gevoel dat dat uh, nu eigenlijk weer een omkeer heeft in vergelijking met een aantal jaren ervoor dingen die vroeger uh, gewild en geliefd In en, producten bedoel je? Ja, in producten, maar ook in wat wij doen met onze bloemen. Daar, daar zit duidelijk wel een... Uh, en heeft dat dan ook invloed op hoe je uh, dit dan in Ja. Want ik weet dat we 25 jaar geleden hier kwamen, dat is heel lang geleden, toen uh, uh, vonden we het plafond hoog. Mm -hmm. Het plafond was zelfs nog donkergroen. Ja. Uh, het was een periode waarin we zeg maar, ook met droogbloemen werkten en we hadden het plafond verlaagd. En we hadden, die ramen zijn hoog mm -hmm. en er waren markiezen. Het lager dan dit nog? Ja. ja dus we hadden... tot, tot hoe laag dan? Nou een halve meter, zeg maar, een... Tot, tot ongeveer... Eh... Nee, nee, nee, zo moet je het niet, doen. niet zien. We hadden die droogbloemen, die, ja? die worden hangend opgehangen. En, en die, hingen, die hingen dan, zeg maar, waar nu die kroonlichter hangt. Ja. En die kroonluchter hadden we niet. En dus dan, die ruimte was meer gevuld. Dus het was niet ja, dus zo... Was die... nu, nu hebben we de, de ruimte echt... De hoogte mag gezien worden. En ja. toen, vroeger, was het zo... Dat je, dat, dat voelde je te... Te hoog. En dat was niet alleen ons gevoel, maar dat was natuurlijk ook de teneur van de tijd. Dus die, die ramen, die hadden markiezen, waardoor de ramen dus eigenlijk minder hoog en licht ja. doorgaven. Ja. Uh, en uh, dat is in de loop der jaren nog veranderd. En dat is een heel stuk knusser. Vroeger was het knusser, zeg maar. Een heel stuk... Het, het, het, het had een andere ja. sfeer en dat heeft te maken met de tijdsgeest. Zeg maar. dit, is, dit is heel erg open en publiek en goed zichtbaar. Ja, ja. we hebben het altijd wel prettig gevonden dat het een licht lichtpand is. Er is ook veel ramen aan de zijkant en aan de achterkant. Ja, ja. Die hebben we ook nooit echt dicht gedaan, zeg maar. Maar je had vroeger dus een... Je zat er anders in. Denk maar aan uh, nou, de jaren 80 of 70, dat mensen van die zitkuilen hadden. En van die biels in de tuin. Uh, ja. die, die, die, je hebt dus een nu heb je bijvoorbeeld um, zoiets als een loft, zo een, een inrichting zoals een loft, nou die had je in de jaren 70 echt niet. Een loft, dat zijn loft, loft, is en echt loop, open, en, open en, ja, en industrieel en uh, uh, nou, kaal zou je kunnen zeggen uh, licht. veel licht en niet afgewerkt, uh, um, dus echt maar uh, brutaal de betonnen vloer laten zien. En vroeger was dat anders. En, um, dat heb je natuurlijk, ondanks het feit dat deze ruimte dezelfde is, mm -hmm. heeft het nu toch een andere uh, uitstraling, zeg maar, een andere inrichting. En, en hoe werkt het hier maar daar aan uit? Want dat is een, een hele lichte, past uh, je dat toen ook in die uh, tijd ja. of? Ja, want uh, kijk, al die natuurproducten zou je kunnen zeggen... Ja. Uh, kijk, in de, in de, dat wij hier kwamen vijf jaar geleden, hadden ze de plafuisjes overheen gelegd. En dat was dus meer in de tijdsgeest. Van dus? die kleine tegeltjes die je beneden ook bruin, bruin, zeg maar. bruin, het kleine, ja. En uh, Marmer, ja, dat is natuurlijk een all time uh, classic, altijd goed. Dus dat was natuurlijk, uh, heeft een veel mooiere uitstraling dan... Ja, het is nu onviergelijk vies, maar... Ja, maar even zo goed. Dat, dat ja, is, kijk, nog dus ik denk dat... Uh, dat uh, er zijn wel uh, dingen die altijd, zeg maar, goed doen in een ruimte. Ja. En dat heeft, dat heeft uh, met het gevoel te maken. En dat gevoel wordt bepaald door de, uh, door de materialen die gebruikt zijn, zeg maar. Maar ook door... Um, ja, ik zal het nadenken. Uh, kijk, dit, dit, omdat dit al historisch is... Is dit altijd smaakvol en uh, harmonieus en uh, aangenaam ervaren. Je kan er altijd, altijd mee wegkomen dat het een, een soort van achtergrond heeft. Ja. Dus het, niet het is niet opdringerig. Maar het, het heeft wel nee. uh, uh, voldoende uh, elementen. Zonder dat het uh, een heel strak bepaald gevoel heeft. Het ligt natuurlijk ook aan... Hoe het nu geschilderd en opgebouwd is. Ja, als het een andere kleur heeft, is het anders. Als je die ramen allemaal voor een gedeelte bedekt, is het anders. Maar de, de, hoe je een ruimte ervaart, heeft ook te maken met verhoudingen. Ja. En de verhoudingen, die zijn, ja, die zijn goed. Wat zeg maar. ook wel belangrijk is bij, dit, bij hier. Ja, maar die hebben De verhouding die... met het plafond is dan toch op een gegeven moment wel veranderd. Dat is inderdaad veranderd, Dat is dus maar nou, over, die, um, over die 30, 40 jaar geleden ja. uh, hadden mensen ook veelal wel verlaagde plafonds. Ja. En schoudervullingen en opgetiste haar. dus het, het was gewoon toch een andere, een andere, een andere wereld. Ja. En, en zijn die klanten zich dan ook anders gaan gedragen over de afgelopen 30 jaar? De, de, de, de, is de verhouding tussen de mensen en de omgeving veranderd in hoe de mensen reageren op de omgeving? Of is het eigenlijk hetzelfde gebleven? Uh, uh, nou, ze uh, kunnen het wel anders ervaren. Mm -hmm. uh, maar wat je vroeger, ik dacht vroeger, uh, smaakvol voelt ja. en warm en gezellig, daar heb je nu een heel ander beeld bij. Ja. He, dus zeg maar, uh, vroeger vond je uh, mooie zware gordijnen en, en vaste vloerbedekking misschien uh, aanlokkelijker dan nu. Je, ziet, je ja. kan dat wel zien in, in, in, in interieurblaadjes uh, bijvoorbeeld. Dat uh, was natuurlijk vroeger ook wel modern, zeg maar. En dat was dan ook wel glad en enzovoorts enzovoort, maar dat is dat had toch een andere uitstraling, een ander gevoel dan wat we nu. Maar als je het over ja, um, middel of de Road hebt zeg maar, hè, wat, ja. wat Jan en alleman uh, leuk vindt, dan um, uh, is dat, uh, dat, dat romantische en die tielantijnerigheid zeg maar toch een stuk minder uh, geworden dan vroeger. Uh, maar dit heb je ook te maken. Ja, je hebt Kleuren met uh, verhoudingen van producten, uh, ja, het is eigenlijk te veel om zo drie te benoemen. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook zo dat allerlei stijlen door elkaar heen lopen, maar om terug te komen op de ruimte, ik denk dat uh, hoe je je in een ruimte voelt, dat dat toch redelijk stabiel is, zeg maar. En de inrichting deelt doet wel een stukje mee, maar het basisgegeven van de ruimte ja. is toch wel um, heel belangrijk. En ik denk ja. dat, um, dat gebouwen zeg maar, uh, ouder dan, laten we zeggen, 70, 80 jaar, ja. uh, veelal... Harmonieuzer of eerder gerieflijk of nee gerieflijk is niet het goede woord. Um, het, een warmer gevoel bij mensen krijgen, makkelijker, dan uh, nieuw gebouwen. En dat hangt heel erg vanaf hoe ze het gebouw dus natuurlijk, en de ruimtes. Dat, ja, dat verschilt natuurlijk. Dat kan je niet, dat kan dat niet generaliseren dus. ja, ja, ja. Maar de manier waarop dit nu is opgedeeld, dat heeft natuurlijk ook zin. Mensen, niet, niet de kleine dingen, maar de manier waarop nou ja, je met die ruimte omgaat in de zin van de grote elementen dus van tafel in het midden, dat geeft natuurlijk een compleet ander... Dat heeft uh, voor een deel te maken met wat, wat, de, wat de functie van de ruimte is. De functie van de ruimte bij, bij ons is dat je op een uh, goede manier de mensen kan... Ontvangen en rondleiden, zeg maar. Ja. En dat je op een goede manier je product kan presenteren. Ja. Um, en dan moet het passen bij de sfeer die jij, zeg maar, uh, wil uitstralen. En dat is voor een deel onbewust, maar als je, zeg maar, um, nadenkt over hoe sommige winkels zijn. Ja. Uh, neem nou bijvoorbeeld uh, zo'n winkel als Aldi, die, die ziet er toch heel anders uit. Heeft een heel andere uitstraling of Zeeman dan uh, Albert Heijn of een, een winkel zoals onze. En dat heeft met licht te maken, maar dat heeft ook heel erg duidelijk te maken met de presentatie, presenteerde producten. En natuurlijk ook, um... Het is een communicatie. Nou ja, ook, ook een zeeman of een, een, een, een, een al die gaat bewust ook voor een goedkopere uitstraling dan een, een andere winkel. Ja, en dat heeft als doel dat mensen ook het idee hebben, het is, het is hier goedkoop. Ja. Dus dat is communicatie. Maar dat zijn wel heel erg... Daar is de omgeving het enige wat de winkel bepaalt, de, de, de, ja, ik noem je dat winkelbedienden, de, de verkopers, die zijn daar niet aanwezig. Die nee. spelen daar geen rol in. En, en, in jullie nee. winkel spelen jullie natuurlijk ook een rol. Want het is niet dat jullie bij de kassa gaan staan en dat de klant binnenkomt, iets uitpakt en jullie afwachten tot hij bij jullie komt. Zo wij proberen een, een sortiment persoonlijk uit te stralen. en nee. dat wij... Wij, we, we treden dus ook echt in contact met de klant, we maken graag praat met ze, je bent ja. geïnteresseerd in ze. En um, wat wou ik nog zeggen? Um, je, je, je probeert ook een soort uitstraling, of tenminste, dat probeer niet, dat gaat gewoon zo. Mm -hmm. dat, je, dat je echt met je product bezig bent en dat je mm. uh, je best doet om er iets aangenaams en moois en goeds van te maken. En, uh, en dus niet zo zie je het met van hier moet je zijn want wij zijn goedkoop maar meer van als je iets moois wil mm -hmm. en je wil uh, je wil je wil op een leuke manier je laten helpen inpakken pakken ook <laughs> zeggen moet je bij ons zijn ja yeah. en wij zijn echt wel een, een, uh, een partner voor mensen in dit specifieke onderdeel van de markt zeg maar uh, dus dat is een heel ander verhaal dan wanneer je zeg maar op de markt een borst uit een emmer pak en thuis daar van alles nog meer moet doen of mag doen um... nou, wat mij voornamelijk daar interesseert is dat um, daar een, een, een hele groep aan uh, vaardigheden en, en handigheidjes bij komt kijken tussen de interactie van jullie en de klant er zitten bepaalde Manier van doen in. Dit kan wel, dit kan niet, zo pak je een klant aan. Volgens mij zit er een. Um, ja, maar dat heeft natuurlijk werk met de ruimte te maken. Dat heeft ook met de ruimte. Wat, maar... wat, wat wij uh, met de ruimte doen is. Uh... Maar jullie beïnvloeden die ruimte ook? Uh, ja, absoluut. Het, een belangrijk uh, onderdeel van de ervaring in een ruimte is communicatie. En dat is niet alleen de communicatie van de ruimte met de personen die er zijn, ja. maar ook de communicatie van de menselijke of desnoods dierlijke of wat dan ook aanwezigheid, het geluid of geur. Of, of, uh, geur is ook een hele goede. Ja. Geur is ook heel belangrijk. Mensen vinden natuurlijk hier allemaal heerlijk ruiken. Ik is er wel geen erg in, maar ja, dat, is dat is natuurlijk heel iets anders. Dus in een viswinkel, de viswinkel dan kan het heerlijk ruiken, maar daar moet je er wel van houden. En bloemen, ja, dat spreekt je altijd aan. Ja. Dus dat, dat is ook een onderdeel van hoe je een ruimte ervaart. Ja, daar ben ik naar geïnteresseerd hoe um, jij als persoon in die ruimte, als beheerder van die ruimte, dat kan bepalen. Hoe bepaal jij dat een klant um, zich welkom voelt? Wat voor uh, techniek heb jij om te zeggen van ja, kom binnen, oh, en kom verder kijken? Uh, nou, het moet uitnodigend zijn in alle opzichten. Het ja. moet laagdrempelig zijn in en je welkom voelen. En um, daar speelt de ruimte dus heel erg in mee. En ook hoe je het doet. En dus uh, het is mooi als mensen... Uh, uh, wij zijn natuurlijk gericht... Uh, en, en kunstenaar misschien niet. Maar wij zijn gericht op dat mensen het mooi vinden. Of dat ze ervan kunnen genieten. Of dat ze het ja. zien kloppen in hun beeld. Of, en, en als kunstenaar je, ben je natuurlijk meer bezig met een emotie bij het verschil van ja dat, dat klopt, maar wij hebben natuurlijk uh, wel een duidelijk doel, wij willen mensen behagen en zeg maar heb je een, een, een beetje een, een, een duidelijk voorbeeld van hoe je dat bijvoorbeeld zou kunnen doen als een, een klant binnenloopt ja, jullie jullie hebben een aantal locaties waar jullie kunnen zijn als er klanten komen. Of jullie zijn beneden in de winkel, in de kelder, in de winderij, yeah. of jullie lopen in de winkel. En op wat voor manier reageer je bijvoorbeeld als er een klant binnen loopt en je bent beneden? Uh, nou, kijk, de, de, de ruimte, die, dat zei ik al, die communiceert. Ja. Die communiceert van, oh, leuk en afkijken en zo. Een mm -hmm. onderdeel, of heel belangrijk onderdeel van de rest van het verhaal, ja. is hoe wij als personen mee omgaan. En het is heel belangrijk dat mensen uh, ook... Uh, gezien worden, hè? dus zeg maar, dus je begroet mensen altijd. Ja. En um, dan is ook een gedeelte van de vrijblijvendheid eraf, zeg maar. Hè? Dus we proberen natuurlijk wel heel vrij en open te zijn, maar in principe is toch ja. de onderliggende boodschap: je bent gezien. En, en wij dat is, weten dat, dat, dat je nodig? er bent. Nee, we weten dat je er bent. En uh, je kunt je... Um, je kunt je wensen kenbaar maken, mocht je die hebben. En uh, als je niet uh, op mensen reageert, zeg maar, ja. dan is het ook een soort moment vrijblijvendheid en dan en ja, toch ook een soort moment dat je die mensen eigenlijk trigger. Ja, dat, dat je, als je ze begroept dan. Ja, dan moet je er iets mee als klant zijn. Maar dan, dan als... moet alsnog wel een bepaalde vrijblijvendheid zijn? Of... Ja, je moet je niet verplicht voelen. Dat vind ik heel belangrijk. En je moet je ook niet verplicht voelen om, om iets te kopen. En je moet je ook niet verplicht voelen, ook niet het gevoel hebben dat ik je iets per se verkoop wat voor mij prettig is. Maar het gaat er eigenlijk om dat de klant het idee hebt dat zij zeg maar, iets, uh, iets kopen of aanschaffen of... Mm -hmm kennis nemen van iets wat voor hun van waarde is. En het is, dat heeft natuurlijk ook te maken met, ik vind het prettig dat mensen zo. vinden. ik ten eerste hou ik niet van, zelf opdringen en dat soort gedoek. En ten tweede ja. vind ik het ook van belang dat, um, dat mensen een soort van vertrouwen in je hebben. Dat ze niet het gevoel hebben van, oh god, dan uh, komt die in, nou en nou ja, nou, dan moet ik iets. Dat is natuurlijk ook finest. Dus je probeert in feite te bedrijven dat het heel moeilijk is, dat mensen zich welkom voelen. Ja. Het moet een, een, een, nou ja, zou je kunnen zeggen een openbare ruimte zijn? Ja, zo mensen wel, ja. bepaalde vrijblijvendheid, maar toch nog um, lichte gedwongenheid voelen om iets te kopen? Nee. Nee. De, nee. Ze moeten zich niet echt gedwongen voelen om, om iets aan te schaffen. Maar je die, die, die, die, die, die, die proberen we natuurlijk wel zo te doen. Mm. Dat, dat mensen, mochten het idee hebben dat ze iets willen kopen, dat ze dat dan ook zomaar doen, zeg maar. Ja. Uh, kijk, um, het staat ook op een manier, aanlokkelijk. Ja. Wij weten bijvoorbeeld, op het moment dat je producten in een kast zet, dat mensen daar niet, dat, dat werkt niet. Een kast is te afschrikwekkend. Ja, als je bijvoorbeeld een, een, een, een stelling hebt en je hebt een deurtje ervoor, dat is allemaal finist. Of je hebt het ja. in een stelling staan, dat, dan heb je dus zeg maar een, hoe noem je dat, eendimensionale ervaring met het product mm -hmm. en een meerdimensionale ervaring met het product. Is makkelijk, is beter. En, en een product wat daar bijvoorbeeld in een kast staat, dat zou dus bijna dat niet verkopen. verkocht. Dat wordt absoluut minder verkocht. Okay, en hoe, hoeveel is er dan dat er niemand dat koopt? Of? Nou, kijk, tenzij je dus zegt van ik moet dat hebben en oh, daar staat het. Mm -hmm. uh, maar uh, hoe loopt zo'n verkoop of hoe loopt zo'n aanschafproces? Uh, niet alle dingen die verkocht worden, zijn van tevoren bedacht? Er is natuurlijk wel een behoefte om iets. Aan te schaffen. Dat of een, Men komt ja, wel met een, een, een bepaalde interesse naar binnen. Ja, en dan is het natuurlijk zo dat, dat, um, dat je die interesse dan ook uh, benut. Ah, benut. Ik weet gewoon: producten die in een kast staan, mm -hmm. die, die, die functioneren niet zo goed. Uh, de, dat, dat, dat wordt niet gepakt het, en je moet het ook kunnen pakken. Je, er is een soort met drempel dat je het niet makkelijk kan pakken, je kan het niet helemaal goed zien. Ja. En um, dat is bij producten die zeg maar, voor het grijpen staan, die worden makkelijker gepakt. En um, ja, tenzij je natuurlijk een specifieke wens hebt, ja, ik zoek een vaas. Nou, dan ga ik die vaas in de rond uh, zoeken. En en dan ga je, maar zou de klant dat zelf ook doen? Of? Uh, dan vaak kom ik daar natuurlijk wel achter als je in, in gesprek gaat met zo'n klant dan, mm -hmm. dan uh, komt het al heel snel naar boven dat ze bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in iets en dan ga je daar natuurlijk wel een beetje op voor zeg maar maar uh, ik denk dat het, dat weten we natuurlijk wel dat wanneer je producten op een bepaalde plek zet dan uh, ...dan worden ze echt eraanlokkelijk. Ja. Dus presenteren is belangrijk. En daar is die ruimte dus belangrijk voor. En um, daarom... Nou ja, onder andere doe je producten bij elkaar presenteren. Niet zomaar lukraak door elkaar, maar niet toe. Uh, dat versterkt elkaar. Dat zie, dus, bijna, dat zie je bijna in elke winkel. Dat waarschijnlijk wel, ja. ja en is. in elke winkel zie je dat zo'n kringloop dat in de supermarkt komt ja. Ja. Ja. ja. ja, absoluut. In Kijk, en, de, en de verlichting is natuurlijk belangrijk, en de, dat mensen het makkelijk kunnen pakken. Dat is waarschijnlijk hetzelfde verhaal als in een kast zullen mensen niet zo makkelijk pakken als wanneer het voor ze op een tafel staat bijvoorbeeld. En, wat... en bijvoorbeeld buiten is de laagdrempeligheid nog veel groter. Ja, ja. Daar kan iedereen gek het Dat duidelijk. kan iedere gekheid mee. Nee, Nou ja, ja, bij wijze van spreken. Ja. Maar... Als je het dan over licht hebt, wat voor soort lichten doe je? Dan is het dan een, een meer een soort. Daar heb je nog wel verschillen in. In het spot zetten? Uh, dat, zou, dat scheelt natuurlijk wel, dat het goed in het licht staat. Mm -hmm. um, maar, um, nou ja, dat is absoluut van belang. Je ziet het ook wel in. Vaak hebben ze in kledingwinkels heel goed licht. En dan wordt een product. Goed licht dan in de zin van. Goed uitgelicht. Dan, dus dus dan, dan, hoop licht? Of... Nee, licht wat um, het product optimaal laat zien. En dat kan ja. maken met hangt van de kleur van het licht af, kan het de hoeveelheid licht zijn, het kan ook het contrast zijn van het licht op een bepaald product in verhouding met de omliggende verlichting. Maar uh, goede verlichting is heel belangrijk, want je wil je product... Optimaal presenteren. En naar wat voor verlichting gaat jouw volk er dan uit? Nou, je moet een goede basisverlichting hebben, hè, dus zeg maar dat er in de omgeving genoeg licht is. En je moet voldoende licht hebben wat je specifiek kan richten op, op, op producten die jij graag in het zonnetje wil zetten: spotlights. Een soort met spotlights. En dan een, een basis van normaal diffuus licht? Je moet normale verlichting hebben waar je alles gewoon op goede manier kan zien mm -hmm. en daarnaast moet je dus verlichting hebben die sommige producten extra mooi aanlicht zie het zoals op het toneel zeg maar dus je hebt een, een, een verlichting maar degene die het woord doet ja. bijvoorbeeld die krijgt dan nog een extra lichtje dit is dan wel erg zwart-wit maar daar komt het toch een beetje op neer ja. okay. dus verlichting is belangrijk temperatuur is natuurlijk ook belangrijk, die moet je ook behagelijk voelen. Het is een gegeven ja, is, uh, Het moet niet ijskoud zijn, dus moet dat, het moet niet te heet zijn. Dat is nogal wat. Um, als het winter is, en het is bijvoorbeeld heel koud buiten, jullie hebben niet boven de voordeur zoals in modewinkels een immens grote warmteblaas hangen. Nee. Gaat die deur dan dicht of blijft die dan open? Als het heel koud is, doen we hem dicht. En dat is ook omdat je voor je product dat niet wil. Want dan moet bloemen, je, dat is te ja, koud. Ja. Um, en voor jezelf natuurlijk ook, ja. maar het uh, is natuurlijk niet zo, dat zoals in de kledingzaak, dat mensen echt uh, meer warmte moeten hebben, omdat ze uit de kleren moeten. Dus, komen dus ze komen gewoon in. met het te binnen en uh, net aangelang het weer buiten is natuurlijk. Dat, dat heeft dus, uh, maar het moet natuurlijk niet tochten, bijvoorbeeld. Dat is voor die mensen niet prettig. Mensen moeten zich wel prettig voelen. Het moet dus prettiger zijn dan buiten. Het moet prettiger zijn dan buiten als het enigszins kan. Ja. Of het moet buiten ook heel prettig zijn, dat maakt niet uit, maar in principe is dat wel belangrijk. Dus je hebt te maken met geur, mm -hmm. je hebt te maken met licht, je hebt te maken met temperatuur. Ja. Uh, in, in het gebouw van de dingen, uh, in het specifiek, wat voor, wat voor functie heeft een deur, hoe kan je daarmee spelen? Nou, een deur is heel belangrijk. Uh, een, deur moet eigenlijk, een deur moet eigenlijk op de bewondering... Uh, dit, een deur moet eigenlijk uh, geen hele zware belemmering zijn om binnen te gaan. Dus hij moet makkelijk open gaan sowieso. Ja, hij moet breed is... genoeg zijn. Ja. En hij moet eigenlijk ook op een goede plek zitten. En toevallig zit hij hier in het midden. Ja. En dat is eigenlijk van oudsher wel een goede plek voor een winkel om een deur te hebben. Want dan, ja, weet hey, niet, maar hij is deur. niet in breed. Nee, hij is niet in breed. Maar Zal in mijn nog... Hij is hoog, ja. En, en op een normale dag, in de zomer, gaan dan één of twee deuren open. Als de temperatuur toelaat, gaan twee deuren open. De deur gaat alleen dicht als het te koud is of te heet. Dat heeft dus wel... Ja, en dat heeft te maken met, uh, met, met je product. Dus heel heet moest je een bloemmering niet hebben. Ja, maar het heeft maar ook te maken met, uh, nou ja, ons natuurlijk, maar ook met ja, hoe, dit, hoe de plant het zou ervaren als het buiten heel koud is en het is binnen ook heel koud, dat is voor de klant ook niet prettig. Maar kan een dichte deur dan een... Een, een dichte deur is een belemmering. Oké. Okay. Ja. En twee open deuren is beter dan... Twee open deuren is beter dan als, als, als een dichte deur. Absoluut. Eén deur open is uh, minder positief dan twee deuren open. En, en hoe zware belemmering kan een dichte deur zijn? Uh, dat is moeilijk uit te, uit te vogelen. Maar ik weet gewoon dat uh, mensen in de zomer, mm -hmm. zeker als je leuke dingen buiten hebt staan, ja. eigenlijk zomaar zonder heel veel erg bijna naar binnen lopen. Vandaag dus, gewoon naar binnen. Ja, alle al binnen willen ze ook niet zien. Het is als, uh, als ja. het rood kapje die bloemetjes ziet staan in het bos. Ze lopen zo verder. En dat betekent niet dat ze per se iets willen kopen, maar ze lopen gewoon makkelijk binnen. Dus, en als, je, als het, uh, de deuren dicht zijn. Dan moeten ze dus bedenken, ga ik naar binnen. ja En, en zie je dan ook dat mensen dan gewoon blijven staan voor de deur? Of? Ja, dat denk, dat denk ik wel. ja Dat zou best wel kunnen. Dat mensen dan van buiten naar binnen kijken. Mm -hmm. En als die deuren open zouden zijn, zouden ze gewoon doorlopen. Ja. Het is toch uh, een soort van barrière. Dat trapje het trapje op zitten dus is ook een vorm van barrière. Naar beneden, naar boven. Dat doen mensen niet graag. Um, ja, ach, want ik ben natuurlijk... Ik, rolltops, ik woon voor ook al voor jaar boven. Ja. Want, nou ja. um, maar wat ik dan ook af en toe heb gezien... is dat mensen... of s'avonds als de deuren al dicht zijn... maar er zijn mensen binnen. Jullie staan nog aan het werk. Dat ze dan naar binnen lopen. Ja. Ook al is het naar zessen. Ja. Dat vind ik een interessant gegeven. Het feit dat mensen op een drempel, voor in de winkel, kunnen blijven staan. De deur staat open, maar ja. ze durven niet verder. Ja. En er is een verschil tussen uh, sommige mensen die denken van, oh is het beneden ook nog wat? Ja. Ja. ja, alle mensen zijn verschillend. is <lacht> toch ja. wel een heel interessant ja. Ja. iets is. Ja. Nee, dat is waar, dat is absoluut waar. Uh, uh, uh, wij kunnen nog zo leuk uh, ons best doen, maar uiteindelijk uh, uh, interpreteren mensen dat toch op hun manier. Ja. Sommige mensen die zijn, maakt ze niks uit die zullen dus ook een belemmering niet voelen en andere mensen die zijn wat bedeester of hebben misschien minder positieve ervaringen of ja, noem het maar en die zullen misschien wat meer uh, ja, wat minder snel binnenstappen en ik denk dus dat je de ruimte wel zo optimaal mogelijk moet uh, doen, krijgen ja. in die zin dat mensen toch graag en makkelijk en zonder veel het, problemen bij je binnenkomen het zou dus uh... ja, wat zou je dan veranderen? wanneer? nou ja om wat Hypo hypothetisch gezien om, om nog meer uh... Uh, nou, uh. het zou mooi zijn als je die deuren altijd open kon doen ja. zonder dat je temperatuurproblemen uh, krijgt mm -hmm. um, ja, verder zijn we natuurlijk heel erg verknocht aan deze ruimte, maar dat trappetje naar boven is ook niet echt handig. Je zou dat gelijk ja. op maken bij zo'n spreek? Nou ja, dit, ik wil het niet, maar dat nee, zou de, beter hypothetisch zijn. Hypothetisch gezien, ja, als je naar nou een ontgeving zoekt... Als je een winkel zoekt, dan uh, raad ik je aan om een winkel te zoeken mm -hmm. waar niet van die niveausverschillen in zitten. En die ook heel makkelijk binnenloopt. En dan hebben we het los, dan hebben we het alleen over de ruimte, ja. en dan hebben we het los over waar die ruimte zich bevindt. Ja. Dat, is, natuurlijk ook dat is een heel andere vraag. Dat dat andere handen handen. Handen. En Dit is natuurlijk een, een, een aardig smalle en lange winkel. Ja. Het is een balkvorm. Dat het is, het is, het is, ja. loopt naar achter. Heeft dat nou ook nog invloed? Zou je... Um, wij hebben de mazzel dat uh, achter ramen hebben. Ja. Dat loopt makkelijker door. Of Om, tenminste dat omdat, trekt meer aan. Omdat... Uh, nou ja, dan hebben we dus hetzelfde. Mensen lopen niet zo graag. Ze hebben er toch een soort met gevoel bij dat wanneer zij zeg maar, in een gang gaan, mm. dat zullen mensen in een tunnel, zeg maar, als het ware, zullen mensen minder makkelijk doen dan wanneer ze denken daar is de uitgang of daar is het licht. Dat heeft, dat heeft, met, licht, ja. dat heeft met licht te maken. Okay. Um, um, het is natuurlijk beter, kijk, de beste aandachtsplek voor de winkel is de etalage, is waar mensen langs lopen. Ja. Dus als je deze winkel een kwartslag zou draaien, het is een lange winkel, mm -hmm. een, maar betekent like, dat smal voren, en je zou zeg maar, een smakelijke winkel hebben en, een, nou wil ik niet zeggen dat we dat dan per se wil, want dat is praktisch ook niet handig, maar het is wel zo dat mensen uh, dan heel veel van jouw product zien, ja. op een goede, op een makkelijke manier. Als je langs loopt, dan zie je, dan maak je kennis van datgene wat die winkel is. En uh, hoe meer etalage je hebt, hoe meer je kan presenteren. En als dit dan een, een vierkant zou zijn, zou dat dan dichter bij het ideaal zijn? Dat zou ik dan ook, ja. ja. Het uh, is net als de indeling van een huis. Ja. Het is betrekkelijk, maar in principe zou je kunnen zeggen, generaliserend, ja. dat een, een, een royale hoeveelheid presentatie naar buiten gunstig is. He, dus goede ramen is heel gunstig. Een bredere voorgevel is ja, een bredere voorgevel. Voordeliger dan dat een diezerachtige. Ja, want dan is het mist ook zo dat mensen langer uh, het zicht hebben op jouw winkel. Mm -hmm. He, dus als het een heel smal pandje is en het is een heel grote winkel, ja. dan zijn ze hup, zo voorbij. En als je een brede winkel hebt, een brede voorpui, dan hebben ze ook langer, bewust of onbewust, wetenschap van ...jou als winkel. En er is ook meer ziens van jou, dus... ...de ja of niet wel uh, heel slecht zijn wat je laat zien, maar... ...dat is wel een kans. Ja. maar dan hebben jullie nog een heel voordelige winkel. Aan de overkant zit ook een winkel. Ja. En ja. dat is met een, een, een, een lagere etalage. We ja. hebben een laag plafond. Een um, ja. uh, minder voordelige ramen. ze dus zijn in vakken verdeeld. Ja. En daar zit nu een modewinkel... En daar weet ik op zich niet heel veel van. Maar daar zat eerst ook een, uh, een meubilairwinkel. En die meubilairwinkel liep die vier keer de lengte van de etalage door naar binnen. Uh, ja, het is een hele diepe winkel. En die meubilairwinkel was ook en dik het donker. Het effect is dat uh, mensen ook... De deur zit aan de zijkant ja. van, van de etalage. Um, de deur kan, uh, zeg maar, voor je gevoel niet totaal open hè. dus die, moet, die gaat naar 80% open plaats van 90% zou je kunnen zeggen um, en mensen komen dan als ze van buiten naar binnen komen komen ze in een uh, ja eigenlijk in een soort niemandsland want die winkel wordt achterin pas ja. breder en wat ik maar zelf het heel dicht vind achterin. is dat, dat ook, het is ook nog een donkere winkel achter dat um, uh, dat je weinig uh, dat mensen echt eerst door dat stuk moeten, willen ze in een wat breder. Dus je moet, eigenlijk is het wel belangrijk dat er meteen als mensen binnenkomen. dat er wat gebeurt, dat er wat te zien is. Dat, het, uh, dat ze bijvoorbeeld aangesproken worden. Want op het moment dat mensen aanspreekt, ja, dan heb je contact. En contact is toch wel uh, heel belangrijk. De winkel die daar is, is um, ja, inderdaad smaller voor in en dan wordt het breder met een. Het is een hele grote winkel. Met een dak ligt achterin en dan loopt daar nou, en lang door. Die winkel is veel groter dan onze winkel. En toch zou ik niet willen ruilen. Want wij hebben dan ook de winkel buiten, zou je kunnen zeggen. Dat kan daar ook niet, omdat wij op een zitten. Ja, jullie hebben zitten. een klein klein naast jullie winkel. Een klein naast de winkel. En dat hebben zij niet. Wij nee. zitten tegenover ons. Dat nee. is, ja, dat speelt allemaal mee. Maar zij hebben nog een vrij lichte winkel meer licht dan de meubelwinkel van Alice die ervoor zat. Ja, maar een, een, een, een meubelwinkel heeft dan toch weer een andere dynamiek dan een kledingzaak. Mm -hmm. En um, een kledingzaak, er zijn heel veel kledingzaken en een meubelwinkel, dat nodigt toch meer uit om op ontdekking te gaan door die meubels heen. En bij ja. kleding moet je ook ...toch wel heel snel al een assortiment. oh ja. dat is leuk, en daar mm -hmm. ga je naar kijken, mensen gaan er wel een paar rekken door, mm -hmm. zo even zo, ja. en dan moet het al, ik denk dat het dat, de, ja, dat kan ik me ook wel herinneren. Maar, het is ook al jaren geleden, het is maar helemaal de vraag of ja. hetzelfde fenomeen, meubelzaak, uh, op dit moment nog zo succesvol zou zijn, Zee, op hoe, deze hoe, lang, hoe lang is het er al uit nu, een stuk of, uh... ik denk wel, tien jaar of zo. Ja, want ik kan me nog wel als, als kind herinneren. Een paar keer binnen geweest. Het is, het is daadwerkelijk ontdekkingstocht, want dit is ja, een immens, immens lang, je kan het niet zien. En we hebben ook nog een kleine ja. scherm. Als je nou kijkt naar IKEA, ja. uh, uh, IKEA heeft het natuurlijk wel zo link ingericht dat je die hele route moet lopen. Ja, ja. Maar uh, in IKEA, uh, als je binnenkomt, heb je meteen uh, ruimtes waar wat gebeurt. Je hebt ingerichte kamertjes. ja ja. Ja, als je dus dat dit... is meteen al interessant. ja. je hebt het aan dan een beetje. En daarna um, ben je dus verplicht die hele winkel door te gaan, anders kom je er nooit meer uit. Nee, dat is zo. En um, um, je gaat dan op ontdekkingstocht door. En je zou nooit zo'n hele rij maken, zo'n hele reis, zou je kunnen zeggen, door een uh, willekeurige kledingzaak. Nee. Want dat is een ander product. En uh, ik vind het in sommige winkels ook wel hinderlijk dat je zo'n. Ik vind bij Ikea ook hinderlijk. Dat je het hele traject door moet lopen. En toch goed u dat? Ja, er zit een soort verplichting in. Zouden ja. jullie dat ook zouden kunnen? Zouden jullie dat ook kunnen? als het? In principe doen we het ook. En, en, en ontdekking? Bij ons is dat ook wel een soort ontdekkingstocht. Maar de voorwinkel, dat is dit ja. voor het, het trapje naar boven uh, is een aanlokkelijker uh, verkoopplek dan de bovenwinkel. De trap op ja. de trap op. De trap op, nu koopt er ook wel. Mm. Het is heel belangrijk dat ze achterin waar nu alles voor staat, zeg maar, wat normaal buiten staat, dat ze achterin moeten zijn, want uh, uh, ze zullen niet zo makkelijk van achter meteen hup, ze van voren naar achter lopen. Terwijl achter ook uh, mooie producten staan en daar kijken ze ook wel naar. Ja. Maar dat doen ze pas als ze voor uh, iets leuks gevonden hebben. Als ze voor denken, van, nou het ziet er leuk uit, dan willen ze ook wel achter kijken. Als ja, maar... het voor niet leuk is, ja. gaan ze zeker niet erachter. Want jullie hebben voor een stuk ruimer ook ingericht dan achter. Dat heeft natuurlijk ook te maken met etalage, maar... Ja, maar... Hier moet je ook meer mensen ontvangen. En achter is? Kijk, hier staan natuurlijk die bloemen en hier sta je met die mensen de, de bloemen uit te kiezen. Ja. En, daar heb je, en, daar, en die mensen komen hier binnen, dus dan, het moet niet meteen, en dan, als, het, als het al binnenkomt en het is al nauw, dan kom je misschien niet eens binnen. Dus dat, dat is praktisch. Maar routing in een ruimte, ja, daar denk je wel over na, bewust of onbewust, je ontkomt er niet aan. Het moet wel praktisch zijn. Dus in, in, in huis is het ook zo. Al wil je nog zo leuk het uh, uh, doen zoals jij het leuk vindt, mm -hmm. het moet wel praktisch zijn. Je moet een, uh, een plek hebben waar je rustig kan zitten. Je moet een plek hebben waar je actief kan zitten. Je moet een plek hebben waar je producten op kan slaan. Je moet een plek hebben waar je eten kan bereiden. Je moet een plek hebben waar je jezelf kan verzorgen. Je moet een plek hebben waar je kan slapen. En dat, dat die, bijvoorbeeld die plek om te slapen, dat doe je niet bij de voordeur. Nee. Want die plek om te slapen, die doe je wel ergens. En bij jullie is de plek om mensen te ontvangen. Is voorin. En dat is ook waarschijnlijk om mensen te trekken. Het is voor een groot gedeelte praktisch, omdat voorin mensen dan, zeg maar, in verhouding langer staan, als ze tenminste die bloemen uitkiezen. Ja. En die staan er dus niet, maar die bloemen die staan er. En dan staan we met z'n tweeën, eh, en met meerdere ook wel, eh, die bloemen uit te kiezen en daar de boeketten van te voor arrangeren. Die gaan naar beneden maken, maar dan ga je wel. Dus dan heb je ruimte nodig. En eh, die heb je achter minder nodig. En je zou dat niet om kunnen draaien. Hmm, nou, dat weet ik niet, ik zeg nooit nooit, maar het is niet praktisch, omdat ze daar beneden die, die bloemen. Gaan verwerken, mm -hmm. omdat we beneden die bloemen binnenkrijgen en boven neerzetten. Ja. Het is niet praktisch, omdat um, uh, het is toch wel een heel belangrijk onderdeel van onze winkel zijn de bloemen. Dus dat, dat is, de dus, de dat, dat heb je ook nodig voor je zicht. Mm -hmm. um, nou, dat zijn nog wel de belangrijkste. Dus eigenlijk is het die, die bloemen zijn wel een belangrijke trekker, denk ik ook. En dat is je dagelijks product. Ja. En dat is dat waar mensen ook voor een uh, grotere frequentie voor komen dan een vaas of een plant of dus een pot. Hetgene wat het meest gewild is, dat zet je dan toch voor. En ja, maar niet meer... helemaal voor blijkbaar. Nee. Je zit niet in de etalage. Nee. Omdat ja, het, het, het, het, het moet wel praktisch zijn. Het is praktischer om een etalage te hebben en daarna... Het, ja, het is ook aanlokkelijker om een etalage te hebben. En een etalage is natuurlijk stabieler qua inrichting. Hè, dat heb je dan gedaan en dat staat dan langer mooi dan de bloemenhoek. Van die bloemenhoek. Je gaat leeg vol, leeg vol, leeg vol, leeg vol, leeg vol. Dat is middel... En het ziet er ook heel vaak niet leuk uit. Ja. Als je het net neergezet hebt, ziet het er leuk uit. Maar je haalt alleen maar bloemen eruit. En dan ziet het er ook, tussendoor ziet het er wel rommelig uit. zou kunnen. Mm -hmm. En dat wil je niet in je etalage. En nu is het nee. weekend en dan is die hele bloem leeg, dan zou je het etalage leeg zijn. Dat is ook niet praktisch. Nee, dat ook niet. Nee. Dus dat is de omgeving. En dan... Je wordt toch toch wel heel erg. De functionaliteit is wel belangrijk. Hm. Ja. En eh, daaruit volgt ook voor een deel hoe je het ervaart. Want uh, als het niet voor je gevoel, kijk als jij zeg maar in een ruimte komt die voor je gevoel heel onlogisch uh, ingedeeld is, ja. dan krijg je daar dus een, een onheilisch gevoel bij. Uh, uh, zo van, oh wat is dit? Uh, dat, dat is uh, bij ons sowieso niet van... Uh, en, de, en, en dat, want jullie hadden de kasten daarvoor en, en was dat onheilisch dan? Of? Uh, nee, maar het was... Je moet je, je hebt ruimtes die, uh, zeg maar, je hebt gedeeltes van de ruimte die zich, uh, die zich lenen om bepaalde dingen te doen. Ja. En uh, kassa is een noodzakelijk kwaad. En je kan dus beter, leuker. Want bij jullie is een kassa niet een, een locatie voor een kassière, bij jullie is dat meer. Nee. Nee, ik heb die, die, nee, Maar ja, zelfs al is het een kassière. Mm -hmm. dan is het aan het einde van het traject in de supermarkt, kom je de kassa tegen. Ja. En uh, bij ons is dat in feite dan ook zo. Dat hele traject heb je hier. De mensen die, die hebben iets gekozen, desnoods van buiten, die moeten dat ergens afrekenen, en ingepakt krijgen. En als ik het voordoe, ja. dan hebben ze geen boodschap meer dan achter, dus zien ze achter ook niet. En uh, als ik het achter doe, ja. dan moeten ze ook de hele winkel door. En, uh, nou, zo lang is het niet, maar dat is, die ruimte daar, dat is een slechte presentatieruimte. Als je er geen, als je er geen boodschap hebt, kom je er niet. Nee. Dus dat sowieso. Dus als je daar een kassa hebt, die we daar dus hebben, ja. dan uh, komen ja. mensen ook in aanraking van wat er verderop in de winkel is. En dat is voor het hele traject natuurlijk kunstig. Je, je pikt ze hier op, bij ja. wijze van spreken met het product. Ja. En dan neem je ze mee naar achter en ja. onderweg komen ze misschien nog wat tegen. Zou kunnen, ja. En je, zo. Maar het is ook zo dat um, voorin ja. er, er, kunnen mensen makkelijker uh, zien wat je hebt. En als je daar een afrekencentrum maakt, ja. dan valt er ook minder te zien. Ja, en als je zo. minder laat zien, dan uh, kan je ook minder verkopen. Maar je wil ook graag laten zien. Het is dus ook je... je je behoefte om te presenteren. En dat is, ja, dat is natuurlijk economisch, maar het is ook je passie. Je vindt het ook mooi. Je wil het ook graag mooi neerzetten. Je wil het graag mooi laten zien. Kijk, ze doen mooie dingen. Ja, ja. En uh, dat doe je natuurlijk dan. En natuurlijk is het zo dat het dan leuk is als mensen het zien. als is niet dat het ziet. Dat <lacht> er is niet te veel. Aan. Nee, dat is. Zo. Nee. Nou, heel wat anders. Wat is jullie natuurlijke positie in de winkel? Wat is, wat is de basis waar je begint. In, som, in, in een supermarkt staat het winkelpersoneel bij de kassa. In een modewinkel staan ze een half een beetje rond het walen en soms ook achter de kassa. Waar, want jullie hebben een beneden, jullie hebben een voorwinkel, jullie hebben buiten, jullie hebben achter, waar de kassa ook is. Wij hebben, een, een, een, wij hebben natuurlijk altijd werkzaamheden en die werkzaamheden zijn voor een groot gedeelte beneden. Ja. Of je hebt de verzorgende winkel. Dus je productverzorging of je presentatie, noem maar op. Uh, dus je bent soms boven, maar je bent ook vaak beneden als er iemand binnenkomt. Uh, wij kunnen van beneden heel goed zien dat er iemand boven komt. Dat is allemaal open trappen. Mm -hmm. um, en wat van belang is, is dat mensen als ze binnenkomen, maakt niet uit waarvoor, dat ze dan heel snel met jou in contact treden. Ja, dat is, dat is belangrijk. En, en dat is van, je en dan of, of je... Soms roept je van beneden van, kom eraan of hallo. Of, en het beste is natuurlijk dat je ze oog in oog ontmoet en dat je dan ze begroet. Ja, maar jullie beginnen er altijd beneden. Als je beneden bent, dan... Ja, of je gaat de trap op. Nee, dat is dan iets waarmee mensen zien: oh, er komt iemand aan, mm -hmm. maar je maakt contact zo snel mogelijk. Ja, ja het is niet ziekelijk, maar uh, redelijk snel. Het is niet dat ze al tien minuten wachten, nou, we zien nog iemand, zo is het niet. Nee. Nee, en, en het merendeel sta je dan, waarschijnlijk maak je het merendeel dan contact vanaf beneden? Ja, en En, wat, het wel. en wat voor invloed heeft dat dan? Wat bedoel je? Nou ja, het, het klant komt binnen, um, winkel is leeg of vol. Bedoel je dat, dat de begroeting belangrijk is? Of bedoel uh, je. dat waar jullie positie, waar jullie staan als de klant binnenkomt? Uh, nou, dat maakt niet zoveel uit als je maar contact maakt. Hmm. Als je maar contact maakt met, met die mensen, uh, en of je nou beneden bent of boven je. je je wil, je moet, ze moeten je zien. Ja. Ja, dus je kan wel beginnen beneden als ze je niet zien bijvoorbeeld, dat weten ze dat er iemand is, maar ze, ze moeten je zien. Maar zou je ze ook bewijs van spreken op de trap kunnen gaan zitten en ze gaan afwachten tot ze binnenkomen? Nee. Nee, want dan hebben we dus weer hetzelfde verhaal. Uh, een van de belemmeringen is wanneer mensen zich uh, begluurd voelen. Dan voelen ze zich niet vrij. De mensen moeten vrij en ongedwongen uh, zich hier uh, kunnen bewegen. Dat is het gevoel. En als ik zo, zeg maar, met ingesloten houding, armen over elkaar, ja. wacht op de klant. Dan uh, denk ik die klant, oh, dan, dus dat zullen ze niet zo makkelijk en graag doen. Ze zullen liever binnenkomen als, uh, als ze het gevoel hebben dat het um, veilig, warm uh, lekker uit, mm -hmm. enzovoort, mm -hmm. enzovoort is. En het zitten werken, niet meer, als zou je dan gaan staan? Uh, nou, als jij als statische persoon daar staat, het is niet voor niks dat die mensen in zo'n kledingzaak uh, iets doen. Mm -hmm. Zij doen iets, en uh, dan uh, kan jij, zeg maar, als klant... Nou ja, je voel je niet bezwaar te voelen als er iemand bij de deur staat, uh, die dan, zeg maar, je meteen... Aanvliegt, mensen vinden het fijn om, uh, om gewoon eens ongedwongen naar binnen te gaan. Uh, uh, bij een juwelier uh, is het wel eens zo dat je aan moet bellen. Nou, een grotere drempel kan je niet bedenken, maar, de, ja, maar dat is een ander product. Het heeft wel zijn doel, te reden, maar uh, het is natuurlijk een hele ja, belemmerende situatie. Ik bedoel. Uh, wij hoeven het product ook niet achter slot en grendel te doen. Nee. Maar, uh, ja, dat komt door het product. Maar ik weet zeker dat als die producten gewoon vrij te pakken zijn, te bekijken zijn, dat het, het voor het product beter is. Ja, ik kan niet, want mensen nemen het mee, die verleiding is te groot, maar dat, dat, is het. dat is het. En bij ons kan dat wel, dus dat moeten wij ook doen. Het is niet dat het afhankelijk is van het soort product. het is voornamelijk, het is altijd. Uh, het is van belang dat uh, de ruimte uitnodigend is en geen belemmering oplegt. En die belemmering die kan zijn met fysieke dingen, en het kan ook zijn in, in uh, zeg maar de persoon. Als er een onaangenaam persoon in de winkel staat, en je weet dat, ga je ook niet meer binnen. Ja. Dan moet je wel heel nodig dat ja. willen. Ja. Als jij niet het gevoel hebt uh, dat het een, een, een, een aardig iets is wat je gaat ondernemen, dan bedenk je je nog maar een keer. Ja. en dan heeft het ook nog invloed hoeveel mensen er in de winkel staan? Uh, soms, ja, dat heeft ook te maken, als jij het prettig vindt om in de drukte te staan, dan ga je er binnen als er veel mensen zijn. Mm -hmm. Als je een bent, dan doe je het niet. Maar er tussenin zit ook weer iets praktisch. Als je het gevoel hebt dat het heel druk is, waardoor je moet, lang moet wachten, dan is dat eh, traject waar je dan in gaat minder aanlokkelijk dus dan zou het kunnen zijn. dat dus je denkt, nou, ik ga een andere keer wel. Of niet. Een lege winkel is beter dan een volle winkel. Soms is een lege winkel niet goed, omdat mensen dan zich dan niet vrij voelen. Hm. Als er meerdere mensen in kan zijn, dan lopen mensen makkelijker binnen, want dan voelen ze zich vrijer. Dus met andere woorden, dan hebben ze niet zoiets van, er zit meteen een heigende verkoper in mijn nek. En dat, dat dit blijkt dus dat dat niet prettig is. Daarom, ja. zei ik dus al, maar het was niet afgelopen, zei afgelopen, in zo'n kledingzaak ja. uh, staan mensen, uh, verkopers, vaak in zo'n winkel. Je ja, zei het net zelf al, een beetje rond te iets onduidelijks te doen. Vaak doen ze zo dus ook niks. Maar stel je voor dat die achter de toonbank zit een boekje te lezen. Mm -hmm. Dat werkt niet. Nee. ze kunnen beter een trui voor de zestiende keer opvouwen want dan voel je je niet zo uh, indringend dan is het voor een klant of een persoon makkelijker om naar binnen te gaan ja. dat is dus uh, wat, wat speelt en dus je heel veel uit mensen speelt er ook een rol in en is dat dan... maar je kan het generaliseren ja. dat mensen moeten zich vrij voelen en soms voelen ze mensen zich vrij als het uh, druk is, hè, want dan voelen ze zich anoniem. Mm -hmm. Soms voelen mensen zich vrij, omdat ze denken, nou dan word ik niet eens meteen geholpen. Ja. Uh, soms uh, voelen mensen het, uh, vinden ze het prettig, omdat het dan ook zo'n iets is van, oh, hier zijn veel mensen. Hier zijn wel mensen. Dus nou, hier is het vast leuk. Mm -hmm. Dus het zijn allemaal dingen die bijdragen aan een positief gevoel. En dat is toch wat mensen willen. Ja. Positief, harmonieus, veilig, nou, het is al die dingen die zou je kunnen scharen onder positief. Een positieve uitstraling hebben. Ze moeten een positief gevoel hebben om naar binnen te gaan en om ergens te zijn. En als het ergens stinkt... Ja, ja dat werkt natuurlijk niet. Nee. Nemen. Dat is zo. Als het ijskoud is, of ze zijn bang dat ze uitglijden... Of ze vinden het één. Welkom, allemaal welkom en behagelijk moet het zijn. Ja. Echt welkom. Ja. En een beetje behagelijk. Is welkom. Is welkom, Ja, is welkom. Ja. En als Spond. iemand. Ja, als het niet te En hoe doe je dat en dan en met je, je eigen ruimte? Ja, daar ben ik ook mee om Dat is nog het experiment. Ja, maar jij gaat toch ook een ruimte inrichten? En die ruimte die moet dan toch een specifieke. Mm -hmm. eigen uh, sfeer en eigen speciale plek zijn. Ja. En dan is die specialiteit, speciali zeg maar, het speciaal zijn, ja. um, dat is voor een deel natuurlijk uh, omdat je een bepaald overwachtheid of contrast hebt met datgene. Nou, het, het, het, het, het moet. Dat is niet per se. Het contrast van de ruimte en de omgeving is er, omdat je anders niet de aparte ruimte die zijn aparte omgeving heeft niet kan onderscheiden van de totale omgeving. Nee, dat klopt. Als jouw winkel hetzelfde uitziet als de straat, dan, dan kan je het niet onderscheiden van de straat en dan is het dan wel een winkel. Maar bij ons is dat niet zo van belang. Maar nee, maar als jij straatstenen hier naar binnen gaat leggen, dan wordt het ook een heel ruimte. Maar dan wordt de drempel dus heel laag, hè? Ja, maar dan wordt het. En jullie hebben natuurlijk altijd producten, maar als je vervolgens gewoon het bijna identiek het overloopt in uitstraling met de straat, het is een raar voordeel. Maar dan, dan, dan krijg je niet dat je het kan onderscheiden als een andere ruimte. En dat hoeft niet per definitie voor de winkel verkeerd te Nee, maar dat bedoel ik met die ruimte. Ja. Als jij. En maar wat jij doet. Als jij een atelier in een kunstacademie hebt. dan kan je dat atelier niet onderscheiden van alle andere ateliers. omdat het atelier onderdeel is ja. van de academie. En ja. als je dan ja. iets anders, compleet anders. een kantoorruimte in een kunstacademie doet. dan kan je dat onderscheiden. want de kantoorruimte die hoort er niet in. Nou ja, dat moet je als eerste hebben. Maar de clue voor de gedeelte. bij datgene wat jij gaat doen. Ja. Euh, ligt in het feit dat mensen. De, dat mensen het zeg maar door, uh, de, door de aanwezigheid van een bepaalde ruimte in een andere ruimte, dat verschil ervaren. Ja, ja. Het, het verschil ervaren, maar voornamelijk ook ervaren dat die andere ruimte er is. Ja. Als je het verschil niet hebt, kan je die andere ruimte niet ervaren. Omdat ja. het dan dezelfde ruimte is. Dat klopt. Dus... Dat is, een, dat is een eerste, Maar ja. hoe je dan vervolgens um, verder de mensen benadert, um, jezelf verhaal tot de omgeving. dat is toch een, tot een, een onderdeel van uh, het hele fenomeen wat je gaat hier zeggen? Een crucieel onderdeel. Een, een heel praktisch onderdeel ervan. Dus het is uh, van belang dat je uh, dat, dat onderscheid mm -hmm. heel uh, Duidelijk laat zien, zeg maar. Ja. Dus je moet een heel duidelijk, uh, eigen ruimte maken die uh, heel goed communiceert. Dat zijn we een, een, een, een eigen ruimte. Ja, dat is zeker. hoe ga je dat doen? Dat weet je niet. Dat weet ik Dat weet ik wel, dat weet ik wel. Dat, ja. ik wel. dat, ja. is, dat is niet het meest interessante dame. Dat is, um, Ten eerste een praktisch stukje. Het gaat er dan om dat je... Nou, je ik, ik ben ervan een klein hoogteverschot te maken tussen de omgeving en de ja, ruimte. dat is hoe je het gaat doen. Maar hoe, wat, het, wat er gaat gebeuren. En vervolgens door de inrichting van die ruimte, mm -hmm. door meubilair daarin te zitten, passende een woonkamer, creëer je... Een, een wereld in een wereld. Ja. Het belangrijke daaraan is, en dat is niet de elementen in de ruimte, de elementen zijn natuurlijk ook ook belangrijk. Je kan niet een IKEA woonkamer oppakken en erin plukken. Want als je een IKEA interieur erin plukt, dan heb je een dood interieur. Dat is een IKEA interieur. Dat ja, heeft niemand wel. in, dat is een show interieur. Ja, van jou, dus je moet je eigen woonkamer erin transplanteren. Dat ja, moet persoonlijk zijn. Ja, je moet je persoonlijke woonkamer erin transplanteren. Of dat jouw persoonlijke woonkamer is, nee. mijn persoonlijke woonkamer, de buurvrouw's persoonlijke woonkamer. Maar je wil wel dat het een... Nou ja, ik doe mijn eigen persoonlijke woonkamer. Ja, Omdat je, je daarnaast, uh, om het niet een statisch object te maken, moet jij ook nog deel ervan zijn. Dat is dus een onderdeel ervan. Dat jij je... Een heel belangrijk onderdeel. Dat, dat, dat het ook uh, jouw persoonlijke leefomgeving benadert, zeg maar. Het moet... Um, Optimaal dat... voor ja, ja, persoonlijk. Natuurlijk ogen. Het moet geloofwaardig zijn. Ja, het moet zo zeker geloofwaardig zijn. Als jij een ongeloofwaardig iets toont, dan, dan werkt het op een compleet andere manier. Het, het, nou ja, het, het, heeft, het is ook deel van wat ik daar wil neerzetten. Als jij een woonkamer gaat neerzetten ja, het meest uitnodige en het meest interessant is dan je eigen woonkamer. Dat het is het meest doorleefde, dat is het meest, dat vind ik het meest passen bij wat ik maak en wat mij interesseert, mijn eigen ruimte. Nou, dat, ik geloof dat het ook zo is, dat, dat het, um, je zegt, mijn, mijn, mijn, en dat is het ook. Ja. Dat is dus ook, dat heeft ook het meeste, uh, en je, nou effect wil ik niet zeggen, maar het is wel het meest uh, reëel, het meest, het meest of niet. Nou ja, het, het is niet alleen de ruimte, het gaat vervolgens om... Want het, het, als het alleen de ruimte is, dan is het voornamelijk statisch. Het gaat er vervolgens ook om um, het publiek dat um, zich gaat verhouden tot die ruimte. Ja. En dat kan zijn, het publiek komt in die ruimte. Komt in mijn woonkamer. En als je dan in iemand's woonkamer komt dan is dat iets echt dan is dat iets geloofwaardigs ja. dan, dan heeft dat meer dan als je in een toevallige woonkamer komt waar toevallig een persoon zit uh, ja dus daarom mijn woonkamer, persoon komt in mijn woonkamer, persoon kijkt mij in mijn woonkamer en dat is dan waar het experimenteren gaat beginnen hoe maak je dat interessant kijk als ja. jij daar gewoon gaat zitten op je bank, naar je tv je zitten kijken, voeten op de tafel, eurosport aan. Ja. Hoe beïnvloedt dat de toeschouwer? Wat voor effect heeft dat? Wat ga je doen dan? Dat is dus het, het onderzoek en dat blijft ook het onderzoek wat je in, de, in die ruimte met die ruimte kan uitvoeren. M maar is de interactie van de bezoeker, zeg maar dan van wezenlijk belang voor jou? Ja. Ja. Dan ga je voor dan mij dan ook is bijvoorbeeld... de interactie met de bezoeker van... Ga je dan bijvoorbeeld iedereen een paar specifieke vragen stellen? Of iets... dat weet je nog niet? Ik ga verschillende dingen uitproberen. Je kan natuurlijk de ruimte leef laten. En dan kijken wat er gebeurt. Dan kan je kijken, gaat die persoon naar binnen? Hoe ver willen ze gaan? Wat willen ze doen en dan zet je de tv aan. En dan kijk je weer wat er gebeurt. Hoe ver gaat dat? Wat gebeurt er? En als jij dan aankomt lopen, wat gebeurt er dan? Breek je dan die wereld? Breek je die illusie? Breek je die lijn? Wat voor effect heeft dat dan weer op, op jou en, en op het werk en de persoon die het werk benadert? En als je vervolgens naar binnen loopt met iemand die je kent, toevallig, van je komt ergens aanlopen, je praat met iemand, je loopt naar binnen, je gaat er zitten met een kopje koffie, je gaat drinken, je gaat er praten. Ja, je kan verschillende dingen doen. Je kan natuurlijk ook uh, stoort zijn met je eigen uh, dingen blijven doen. Ja. Maar dat jij, uh, voelt net alsof je alleen in die kamer bent, je kan en dat er dan een boek gaan lezen. iemand komt waar je dan geen aandacht voor hebt. Dus zodat diegene dus echt denkt dat hij in jouw persoonlijke leefbeeld is gekomen zonder mm -hmm. dat hij op bezoek komt. Kijk, als, die, als jij met, je gaat verhouden met die persoon... Ja. Dan komt hij bij jou op bezoek. En ja. als jij zeg maar, um, uh, daar uh, gewoon voor jezelf op je thee in tap en de abbas toe en al op gaan ze dat zijn. Ah, maar, abas, maar, als, dan, dan, dan is het misschien wel voor diegene die dan bij jou in je ruimte komt, mm -hmm. een vreemdere ervaring dan wanneer ze bij jou op bezoek komen. Dus uh, dan is het is wel heel kan... lastig omdat. Ja, dan moet je dat misschien toch ja, ook van tevoren communiceren met de mensen. Dat, nee. Of juist niet. Als je het gaat communiceren met de mensen, dan is uh, de illusie, het onverwachte, het mysterie er vanaf. Kijk, als iemand een winkel binnenkomt, dan komt hij een winkel binnen, dan wil hij een boeketje hebben. dus is het boeketje gekocht en dan loopt hij naar buiten. Dan komt hier een jasje om dingen. Als jij um, bij iemand op visite gaat, dan kom je een kopje koffie drinken. Dan is er niks prikkelend, niks. Wat wat is hier gaande? Waarom staat het hier? Waar heeft het mee te maken? Wat doe ik hier? Wat? En dat is het interessante Dat Het onbekende maakt het veel dingen interessant. Als iets compleet is uitgelegd, dan is het een stuk moeilijker om daar een, een interessant iets aan te geven. En dan wordt het ook meteen een stuk platter. Ja. Ja. Nou. Maar het, het, het, het mooie en het interessante is. Aan. Als het af is, als het er staat, dan begint het. Ja, want dat is het. Dan kan je ermee aankutten, dan kan je ermee werken. Nee, uh -huh. ja, dat is het. Iets anders is, die, die, uh, die kamer is het middel. Ja. En nee, niet het doel. Nee. nee, je zou het een doel kunnen maken, maar ja, dat is een. Ja, maar dan maak je een kamer niet klaar. Ja. Uh, nu maakt die kamer het pas het begin. Het, ja, en het is dan. Het, het, het. Maar hoe, hoe, uh, hoe lang gaat dat dan duren? En is het dan ook zo dat er voldoende mensen komen? Of, of ga je dat op verschillende plekken doen? Je kan ook nog eens, uh, je kan ook zeg maar, uh, die kamer, uh, een beetje leuk zijn, buiten. Een bushokje? Uh, nou ja, in, in een. Uh, bushokje, nou ja, een nee, Ja, je moet eigenlijk wel op zo'n zo'n podiumpje uh, ergens doen, zeg maar op het plein of zo. Dat of ik, ik moet je mee oplossen. Ja, dat klopt. Kijk, je, je, je hebt zo'n reclame van, uh, van uh, zo'n zo bed waar, mensen dan, waar iemand dan in slaapt, zeg maar. Ja. Voor een bed is dat. Of een stoel, weet ik niet eens. Ja, zoiets. En dan, en dan kan overal slapen. Ja, nee, en dan zitten ze zo heerlijk alsof ze thuis in die stoel zitten mm. terwijl ze, zeg maar, op zo'n. Nou ja, niet op een verkeersaarde, maar bijna wel. Ja, maar je hebt niet per se het podium nodig. Ja, maar. Afhankelijk van. Dan moet geïsoleerd basis. Ja, maar soms kan de. Wel, soms kan de omgeving ook heel goed iets afbakenen. Nou ja, dat is nog wel iets om over na te denken. Hier op het, het pleintje hiernaast heb, jij, uh, heb je. Um, rode stenen. rode klinkers. En in het midden is je vierkant van gele klinkers. Ja. Als je binnen dat vierkant van gele klinkers gaat zitten, dan heb je al een afbakening. Ja, maar ik denk dat wanneer je voor hierna zou zitten en mm -hmm. je zou dat uh, gewoon opbouwen, niet te hoog, hè? maar je moet nee, wel nee, gewoon één treedje ja, of twee ja, treedjes ja. hoog Nee, één nee, treedje. treedje. Maar het moet wel echt een duidelijk afgebakend gebied zijn. Dat heeft binnen een, een een, een ander effect op de ruimte. En afhankelijk van waar je het neerzet, is dat uh, begeerlijk of, of, of overbodig? Ja. Als je het. Um, ja, soms heeft het een, een, een extra afbakening nodig, maar ook niet in elke ruimte zou die extra afbakening nodig zijn. Nee, maar het is net waar ga je mee doen? Zeg maar, als je het. Uh, zegt, dat is dus onderdeel van wat ga je aan en hoe ga je het aan? Ja. Wat zal het? Hoe zal het zijn? uitpakken? Maar ja, als je het in een atelier in de kunstacademie zet, dan is het nodig. Dan heb je een, een podiumtje nodig. Als je het in de kunstacademie zelf zet, ook met een examen-expositie, uh, oh. heb je het alsnog nodig. Anders wordt het een extra stuk um, dik. Wordt het kan bijna in de kantine vallen. Het kan bijna gewoon iets wat er nog staat is vallen. Ik heb het wel echt een specifiek eigen. Ja, maar als je het in een weiland zet. Ja, dan, dan heb je ook gewoon sowieso een heel groot contrast met de omgeving. Ja, en het is net hoeveel contrast er nodig is. Ja, dat is, ja. is allemaal afhankelijk. En, maar ga je dat dan ook doen? Verschillende plekken, locaties? Of uh, is het uh, vooralsnog gewoon één locatie? Dat weet je niet. Dat wordt vanzelf duidelijk wat nodig is en wat. Hoe goed het werkt en of dat interessant is. Dat is altijd de vraag. Ja. Nou, Jelle, ik ben benieuwd. we ja, zullen zien ben ook. Benieuwd. Ja, nou, volgens mij is het gesprek beëindigd. Nou, dat komt het nog genoeg? Ik het niet ik nog Deze doet het goed, ja, dat nee, uh, genoeg opslag hadden.